Aandacht is iets heel bijzonders, heel krachtigs. Wij mensen houden van interactie. Dat doet ons leven, dat geeft energie. Dus als jij met jouw aandacht energie kan geven aan een ander, en een ander weer aandacht aan jou geeft en jij er weer energie van hen of hem of haar krijgt, hoe mooi is het dan om vanuit jouw passie, jouw liefde, jouw enthousiasme aandacht te geven aan een ander? Heel simpel terug naar het werk. Wat kan jij vandaag doen? Wie kan jij extra aandacht geven? Wie kan je extra energie geven om net iets meer kracht te geven? En van wie kan jij de aandacht krijgen? Ga op zoek. Veel plezier. Succes.